We komen het helaas nog vaak tegen. Een ledenorganisatie schaft een nieuw softwarepakket aan... maar heeft niet echt nagedacht over hoe het aansluit bij hun belangrijkste bedrijfsprocessen. En dat levert frustratie op. De software doet niet wat medewerkers ervan verwachten of gewend waren. En daardoor doen ze hun werk minder efficiënt. Om dit te voorkomen hebben we 5 tips opgesteld... waarmee je nieuwe software voor je vereniging beter laat aansluiten op je bedrijfsprocessen. Ten eerste, waarom vraag je iemand om bepaalde gegevens te registreren? Dat moet veld voor veld glashelder zijn. Ten tweede moet je zorgen dat je je medewerkers van je vereniging... vanaf het begin betrekt bij de implementatie van een nieuw pakket. Laat ze bijvoorbeeld hun administratieve werkzaamheden stap voor stap beschrijven... en vraag hoe dit volgens hen efficiënter zou kunnen. Daarnaast moet je nadenken over hoe de software je belangrijkste doel ondersteunt. Bij ledenorganisaties is dat toegevoegde waarde leveren aan je leden. Elk onderdeel van de nieuwe aan te schaffen software moet daar direct of indirect aan bijdragen. Breng dat proces dus in kaart. Een bekende valkuil is dan ook dat je software vanuit een bepaalde discipline gaat aanschaffen. Zorg er daarom voor dat je twee à drie personen hebt die het hele bedrijfsproces kennen. Tot slot, bedenk dat hoe goed je je bedrijfsprocessen ook in kaart brengt... Na de implementatie blijken er altijd zaken beter te kunnen. Evalueer daarom een half jaar na de implementatie... welke onderdelen goed aansluiten bij je bedrijfsprocessen... en wat moet worden aangepast. Bij CCI Groep hebben we ruime ervaring... met de implementatie van software voor ledenorganisaties. We kijken niet alleen naar de techniek... maar juist ook naar de achterliggende bedrijfsprocessen... en de mensen die het gaan gebruiken. Benieuwd hoe we je kunnen helpen? Neem gelijk contact met ons op.